De afgelopen maanden dook ik in de wereld van het mannelijk schoon. Ik onderzocht wat onzekerheid precies is en waarom mannen hier zo weinig over praten. Ook ging ik over mijn mentale en fysieke grenzen om dat droomlijf te bereiken. Oh my fucking god. Nee, doe Kom op, Jankert, hup. <laughs> Fuck jou, met een Jankert. Dille. En in deze laatste aflevering ga ik aan de slag om nog één onzekerheid aan te pakken: Mijn klein. Bijna de helft van de mannen is onzeker over zijn lichaam. Ook ik ben onzeker en daarom train ik de afgelopen twee maanden keihard om te streven naar mijn ideale zelfbeeld. Maar ben ik daar nou echt gelukkiger van geworden en heb ik mezelf meer kunnen accepteren? Als ik mezelf 100% zou willen accepteren om mezelf tot die tien te krijgen, dan zou ik graag willen accepteren dat ik niet perfect ben. Ja, ik zou meer liefde voor mezelf moeten hebben Gewoon blij zijn met alles wat ik heb. Op dit moment krijg ik zo nu en dan complimenten. Ik moet ze wel leren aannemen. Deze laatste tijd geef ik wel andere mannen wel complimenten. Misschien zou ik mezelf meer accepteren als ik voor de spiegel sta. Eén keer per dag of zo, voor een minuut lang, dat ik mezelf complimenten eigenlijk geef. En dat ik gewoon even kijk van oké, okay, maar wat is er wel goed? Want ik kijk heel snel naar negatieve dingen of dingen die slecht zijn. Voor de spiegel staan en trots zijn op wat je ziet. Dat is niet voor iedereen weggelegd en kan zelfs extreme vormen aannemen. Zo ook bij Daan. Hij had zes jaar last van body dysmorphic disorder en daardoor een extreem vertekend zelfbeeld. Een op de honderd mensen leidt aan BDD. Body dysmorphic disorder, zeg het goed? Ja, ja. Wat is dat precies? Um, eigenlijk een vertekend lichaamsbeeld. Het is Volgens mij is het een obsessief compulsieve uh, uh, stoornis en dat ik daar continu ook gedrag naar aan het uitvoeren was, dus ik was continu aan het checken of dat gezichtskenmerk zo lelijk was en of het ook de enige was die dat dan had. Zeg maar, wat is dan het verschil tussen body dysmorphic disorder of gewoon heel onzeker zijn? Het dwangmatige en hoeveel je ermee bezig bent in je hoofd. Toen jij tijdens je body dysmorphic disorder in de spiegel keek, wat zag je dan? Dat lag er echt aan waar ik op dat moment op gefocust was. Dat zouden mijn rimpels waren dat bijvoorbeeld, uh, oogleden um, ja, of aansluiting van mijn kaak. Zo gedetailleerd dacht ik echt wel dat het vreselijk lelijk was en dat ik een soort van misvormd of zo was. Wow, hier Dan Kijk, voorheen zou ik hier dus over vallen. Hè? Serieus? Nou, als je iets dichterbij gaat, dan lijkt het alsof dit heel erg hangt. Als je hier iets dichterbij gaat in de hoek. Je... je vergroot dan dus ook dingen in je hoofd. Nou, ik zie hier een soort rifgebergte ontstaan. Ja. Um, dat is dus dan nog groter als je Samen, Body dysmorphic Disorder hebt. Samen hebben we de Himalaya trouwens. Ja, dat klopt. Maar uh, ja, iets, dan is het gewoon vreselijk. Dan geeft het ook een betekenis aan alsof het, het het ergste ooit is, het lelijkste ooit. En uh, ja, zo wordt het ook groter in je hoofd, ja. Die, die, die dwanghandelingen die ik dus uitvoerde om bevestiging te zoeken dat er dat niks extreem mis met mij was, um, dat kon ik op een vrije dag oprecht, ja, tien uur lang uitvoeren hè zonder tien. grappen ja zonder grappen op mijn kamer tien uur lang eerst selfies dan zocht ik weer een foto op um, dan zette ik de tv aan ik noem maar wat keek een serie dacht ik hé, hey, wacht ik kon eerst normaal een serie baseerde kijken een serie nee joh uh, acteur opzoeken en checken of, of, ja, of hij net zo'n zo lelijk gezichtskenmerk heeft als, als dat van mij Um, dus ja, op een gegeven moment ga je wel denken: van dit belemmert mijn functioneren, dermate. Dus jij hebt uiteindelijk ook hulp gezocht? Ja, via de huisarts kwam je dan weer bij een uh, bepaalde. uiteindelijk bij specialisten terecht. Maar toen ben ik dus in therapie gegaan daar. En dan ging ik oefenen met: hey, wat, wat, wat merk ik allemaal op? Ben ik steeds bezig met wat mensen, of mensen naar me kijken, bijvoorbeeld? Of kijk ik in elke spiegel? Of we gingen echt proberen een nieuw gedrag aan te leren. En nu? Kun je nu zeggen, maar, ja, kijk, dit is niet een normale spiegel. Ja, maar... nee, ik ben, er, ik ben er sowieso niet zoveel meer. Mee, ik ben er sowieso niet zoveel meer mee bezig. Um, maar ik merk wel dat het veel belangrijker voor mij is om aardig te zijn naar mezelf en naar mijn innerlijk, dan naar mijn uiterlijk. Het, het boeit me allemaal niet zo heel erg veel meer. Um, maar ik ben wel aardiger in de zin van dat ik, het, dat ik er niet meer mee zit en dat ik er niet meer op focus en dat ik niet meer denk dat het vreselijk is. In die zin ben ik ook daar wel aardiger in geworden naar mezelf, ja. Ik kan zelfs in de lachspiegel kijken zonder dat je denkt, mijn god, het is wel heel ja, uitvergroot. Ja, nee, dat doet me inderdaad niet zoveel. Ik uh, vind het wel grappig eigenlijk. Ik heb geen BDD, dat weet ik zeker. Maar die onzekerheid is er nog wel. Daarom blijf ik streven naar dat perfecte lichaam en gezicht. En ik wil nog verder gaan om die nieuwe stijn te verwezenlijken. Na veel researchen, naar YouTube-filmpjes te hebben gekeken, naar vrienden te hebben geappt waarvan ik weet dat ze fillers hebben, heb ik de knoop doorgehakt. Vandaag neem ik... Kaakfillers. Zo. Nou, Stijn, ik ga je even laten zien uh, wat de filler precies is. Het ziet er eigenlijk uit als een soort van ja, desinfectiegel voor je handen. Uh, alleen het is ietsje steviger. Wat zijn de complicaties? Als je uh, gekke bleekrode vlekken ziet vanuit het gebied van behandeling... die langzaam uitspreiden, wondjes of blaasjes. Los daarvan kan er soms uh, bij mensen in de aanleg in hun DNA... Um, kan er uh, een bepaalde volgorde zijn die jij hebt, waardoor je grotere kans hebt op alweer reacties tegen dit soort fillers? En dat is waar we toen die DNA. En daar hebben we twee weken geleden we een test voor gedaan ja. om te kijken of, hoe dat uh, bij jou precies uh, zit. Je mag alvast plaatsnemen op de stoel. Kun je laten zien uh, wat voor resultaat uh, jij graag zou willen? Van een heel klein randje. Ja. Echt liever minder dan ja, veel, zeg maar. Liever te weinig, dat je het nauwelijks ziet dan dat ik echt. Dat is zeker mogelijk. Kaken van iets tot kinder. Ja, dat zou, ik, uh, dat zou ik wel willen. Als het nou, kan. Als het kan. Um, we gaan de dna test erbij pakken die uiteindelijk toch uh, ja, bepaalt uh, wat er gaat gebeuren. Ja. Ja, anders ga ik hem niet laten zetten, hoor. Als ik straks echt grote kans op complicaties, dan mij niet bellen. Nee, maar dan uh, raden wij het ook zeker oh, mag af. Mag ik hem ook zelf openmaken? Je mag hem zelf openmaken. Nou, mensen. En dit is de bladzijde met de uitslag. En wat je hier ziet, is dat jij... Oh, ik schrok even, want het stond wel, maar het, want het is rood. Ja, dus um, wat blijkt, uh, jij hebt wel de genetische aanleg met grotere kansen op complicaties. Ga weg. Dus we raden de fillerbehandeling af. Omdat jij Niet. grotere kans hebt op complicaties. Serieus? Ja. Ik ben in shock. Ja, het komt... Ik dacht, ik krijg een nieuwe kaaklijn. En hoe groot is die kans op... Op bij een positieve test, jouw test is positief, uh, heb je 84% kans dat jij een reactie zou kunnen krijgen. Oh my god, oké. Okay. Nou ja, gelukkig maar dat ik het weet. Ja, Toch? zou Geen je nog kaartijen? willen zien uh, wat voor een uh, complicaties... Ik heb het er echt uh, gewoon warm uh, van. Ja, laat maar zien. Ik ben heel <laughs> benieuwd hoe ik, anders, uh, hoe ik anders was geëindigd. Nou, hoe blij ben je dat we de test van tevoren bij jou hebben afgenomen? Vriendin, je wil niet weten. Oh, die lip, nee. Ja, ja. Maar dit is gewoon een soort aan één kant helemaal opgezwollen. Ja. ja dus wat is die? Zwellingen en roodheid. Ja. Nou, dank. Heel graag gedaan. Ik ga echt niet meer slapen vanavond. Oh mijn god, uiteindelijk ben ik maar wat blij dat ik die fillers niet heb gekregen, anders was ik nog verder van huis. Ik heb de afgelopen maanden veel geleerd. Over mezelf, maar ook over hoe anderen omgaan met hun onzekerheden. Ik spreek voor de laatste keer af met Saskia om te kijken hoe het nu zit met mijn mentale gesteldheid. Hey Stijn, tof Hallo. dat je er weer bent. Hoe zijn de afgelopen maanden voor je geweest? Het was heel intens. Ik heb uh, heel veel gesport. Ik heb mijn onzekerheden eruit gegooid. Ik heb uh, fillers onderzocht. Ik heb van alles en nog wat gedaan. Wat heeft de reis gedaan met je, met je zelfbeeld, met je lichaamsbeeld? Ik zit wel lekker in mijn vel nu, maar dat vind ik dan ook weer stom. Van, oh, dat Wat was is dus... er stom aan dan? Nou, dat je dus twee maanden lang intensief moet sporten, op je eten moet letten... en dat ik dan pas iets meer tevreden ben over mijn lijf. Want ik zie nog steeds dingen waarvan ik denk, ja... Oké, okay, dus je blijft kijken naar de stukken waarvan je denkt, hmm. Ja, en ik kan wel iets meer nu ook denken van... oh, dit is op zich wel goed of beter dan het was. Maar ik blijf ook, ook wel soms nog focussen op de dingen waarvan ik denk, um... hmm. Nou heb ik ook gehoord dat je een fotoshoot hebt gehad. Hoe was ik heb, dat? Ik heb nog niks gezien. Ja, ik ging letterlijk helemaal uit de kleren. <laughs> dus, en dan ook nog met een videocamera en een fotocamera en dan allemaal mensen erbij. Dus dat vond ik dat, heel dat is ook wel. Ja, nou voel je, je ook wel heel erg bekeken. Ik hoop dat het mooi is. Maar ik heb echt, ik heb werkelijk geen idee en ik vind het ook fucking spannend. Zullen we eens eens bekijken? Ja, jij hebt ze hè? Ik heb ze. Ja, ik word niet goed. zullen we doen? Ja. Uh, nee, dit is een soort van heel, nare, heel naar Sinterklaas Sinterklaas is dit. Nee, ik word... Wat is dit? Oh mijn god. Oh, wat intens. Huh? Wat zie jij daarop? Ik lijk heel zelfverzekerd ofzo. Ik kijk heel erg van, ja, niemand kan me wat maken terwijl ik nog weet dat ik daar lach en dat ik dacht... Mijn tietjes, mijn tietjes, mijn tietjes. Ga nu eens met de mindset erin. Dit is wat ik heel graag wilde. Hier zit in wat bovenaan mijn verlanglijstje stond. Ja, oké. Okay. En, ja. en hem dan bekijken. Oh ja, positief. Oh, dit is hier samen. Nou, ik ben niet goed. Huh? <laughs> Kijk, ik vind het qua... Verschil, het verschil is wel, daarom is hij ook gemaakt. Het verschil is gewoon duidelijk zichtbaar tussen ons. Ja, en wat doet hij om dat lijf te krijgen en wat doe jij om dat lijf te krijgen? Kan je dat in perspectief plaatsen? Nou, nu wel. Na twee maanden alleen maar rijst en kip eten en proteïne shakes drinken en heel veel sporten. En als je resultaat, ziet, dan denk je pas: mm. oh, hier ja, doet het is voor. Belonend, Ja, Dat is belonend, ja. Oh, nog één. <tog> <tog> nee, doe nog maar. Oh, mijn god, wat? Geweldig. Maar ik, heel eerlijk, ik vind, deze, ik vind deze de mooiste van allemaal. En weet je wat de truc nu dan dus is? He, we hadden het net over als ik ochtends wakker word en denk oh, ik zie die spieren en uh, nou fijn, dan ga ik zelfverzekerd de dag in, maar als ik wakker word en denk huh, dan niet. Als je nou wakker wordt en je denkt huh niet, wil je dan alsjeblieft naar die foto kijken en dat je dan ziet, dit ben ik. Om die zelfliefde te verspreiden, wordt het de hoogste tijd om het mannelijk schoon te eren. Dus, dik of dun, klein of groot, haag is naar voren of naar achteren en een monsterlul of niet... ...je bent goed zoals je bent. En die boodschap wil ik doorgeven. Daarom heb ik een aantal mooie man mannen uitgenodigd voor een fotoshoot. Welkom, lieve allemaal. We zijn hier vandaag samen met Vee om gefotografeerd te worden. En dat doen we niet zomaar, want na onze shoot voelde ik me wel wat lekkerder in mijn lijf. En dat wil ik jullie ook allemaal gunnen. Um, Puur om onze onzekerheden te overwinnen en jezelf te vieren, gewoon zoals we zijn. Oké, okay, nou, omkleden dan maar en uh, shooten. Let's go. Zin in. Dit is insane. Ja. Dit is echt heel mooi, we hebben hem ja, hoor. Ja. ja. Oh. ja. Oh, Wauw, oh, heftig. Ja, dit hier, hè? Mijn buik. Oh, je kijkt al meteen naar je buik. Ja, sorry, ik kan het gewoon niet laten. Dat is gewoon iets Kijk dat niet altijd... naar je lach, je pose, hoe mooi het is, je gezicht. Nou, ik denk als ik een soort van masker of filter op zou zetten... en oh. gewoon dit zou doen, dan ben ik er sowieso blij mee, maar... Dus je zou het eigenlijk gewoon allemaal wegsnijden voor de foto? Tot hier, Stiekem tot net maar. boven je borsten? Ja. Echt waar? Je bent zo streng. Zeg maar, ook net tijdens het kijken naar de foto's zei je oprecht: meteen. oh ja, dit zou ik er meteen afsnijden. Ik heb het gevoel dat het soms gewoon echt in mijn hoofd zit. en dat ik er zelf dan het allerslechtste eigenlijk van gaan maken. Neem wat tijd in de spiegel. Als je de douche komt, uh, wat in het begin bij mij heeft geholpen is gewoon eerst kijken hoe je jezelf gewoon afdroogt en gewoon kijken hoe je, je lichaam echt beweegt met je mee. Mm -hmm. uh, wees wat meer conscious als je bijvoorbeeld gaat winkelen en een t-shirt past die niet gelijk jezelf straf of zoiets, maar gewoon echt je zeggen van oké, okay, dit werkt even niet, niet, maar mijn buik mag zijn, ik mag zijn. Jens is doing the most. Oh dit is zo cool. <laughs> Ik had dit dus, dus echt niet van mezelf verwacht eerlijk gezegd. Nee, echt? Dat nee. En heb je dan dus nu ook dat je zelfverzekerd bent geworden van die foto's? Het is gewoon de reminder die je nodig hebt. Wanneer moet je jezelf anders afvurmen, dat je gewoon ook fucking mooier uit kan zien. <laughs> nice. nice. Je, ziet, je, je hebt echt een goede blik. Heb je dan ook iets waar je onzeker over bent als je hier staat? Ja, gewoon mijn hele lijf. Het is uh, dik en, en veel. Ik kan nooit te veel zijn. Sorry. Hoor je dat? Ja hoor. Hallo. Ja. Hallo. Yeah. Ja. Kom maar door. Niks aantrekkelijker dan zelfverzekerdheid. Ik vind het echt, oprecht, echt heel cool. Thanks. Echt een goede foto. Nou, Bobby, dit is echt gewoon je tweede natuur. Dit, dit gaat echt zo gemakkelijk, maar hoe kun jij ons, zeg maar, leren om. Meer tevreden te zijn over onszelf. Bijna op het standpunt narcisme. Gewoon ziek voor foto's van jezelf nemen. Ik, bedoel, ik heb maar één leven als we christelijk zijn met z'n allen. En ik wil die wel goed benutten. En dat betekent ook gewoon... De hele liefde voor mezelf en mezelf alleen. Ja. ja. Ja! Hebben we. Jay, je bent al jaren bezig met je lichaam optimaliseren. Maar wanneer is het voor jou af? Ik denk... Uh, nou ja... Nooit. Hoe ik eruit zie is meer een resultaat van dat ik geniet van het trainen en het, uh, van het, het pushen van mijn lichaam in plaats van dat ik per se train voor een lichaam. Ik ben heel benieuwd of jij mijn progressie gaat zien. Nou, laat me dat zien dan. Nou, wow. oh, ja. Damn. Oh, ja! Ja! Oh, die rug doet hem. Ja. Ik vind deze, ik kan oprecht hiervan zeggen, ik vind dit gewoon echt een mooie foto. Ja, nou, we hebben allemaal een foto gehad, nu gaan we met z'n allen gefotografeerd worden. Ja. Toch? Ja, Let's go. Hij ja. staat erop, dus kom wel lekker kijken, want ik heb hem hier op mijn beeldscherm staan. Oh, wauw. Ja. Al bij al valt het eigenlijk wel mee met Sorry. wat ik in gedachten had. Hoe knap. Ja. Nou, Toch? Ik vind het fucking tof dat je gewoon echt volledig schijt hebt. Ik vind jouw pose heel mooi. Maar ja, jij die het. Mooie, mooie Ja, Dankjewel. Ja, ja, ja, ja. Ik ja. kan het <laughs> beter hebben nog <ook>, eens. Kijk ons twee <laughs> hier ook? <laughs> fucking boyband starten. Nou, <laughs> oh, dit was hem. Dank dat jullie er allemaal waren. Dank dat jullie ook shirt langs wilden gaan. Uh, ik hoop dat jullie blijven, net zo blij mee zijn als ik. En uh, applaus voor jezelf. Ja, die Stijn 2.0. Om heel eerlijk te zijn is hij nog steeds onzeker. Voor zijn gevoel nog niet af en nog steeds niet goed genoeg. Want ergens blijft er een stemmetje in mijn hoofd zitten die zegt dat het stom is... als ik geen sixpack, grotere biceps of een strakkere kaak heb. Maar na twee maanden intensief sporten, mezelf over mijn grenzen duwen... en merken dat perfectie helemaal niet bestaat... weet ik dat ik eerst moet groeien in zelfliefde. Ik hoef helemaal niet meer te streven naar een nieuwe versie van mezelf. Want weet je, misschien was die Stijn 1.0 helemaal zo gek nog niet.